Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En dan ga ik iets superleuks doen. Ik ga uh, een davidster maken met ijstokjes. En wat je nodig hebt is natuurlijk ijstokjes. lijm En ja, lampjes. Een lint. Eerst ga ik zes driehoeken maken. En dan lijmen. En dan deze vorm. Ik heb alle zes gelijmd. Maar nu moet ze allemaal in een ster gevormd. En dit is makkelijker aan, is dat het allemaal gewoon een driehoek is. Het is gewoon dit is één een lijn, dit is één lijn en, en dit. En dit, en dit en dit. Dus nu ga ik hem lijmen. Ik ga beginnen om de lampjes erin te doen en dan ga ik hem zo weer boven beginnen en dan ga ik zo van onder naar beneden. Ik heb de lampjes erin gedaan nu ga ik het lint er zo meteen in doen. Zo, ik heb heel veel om hulp gevraagd om het batterijtje te verstoppen en als je wil kan je dit ook nog versieren. Ik ben buiten geweest en heb wat hulst gevonden. En die heb ik er dus opgedaan. En uh, is het eindresultaat. tot. Ik hoop dat je het leuk vond. Ciao!